Niet verder. Uh, zoals jullie zien, of tenminste, kun jullie kunnen zien vanaf hier, er is zojuist een satelliet gecrashed. Um, ja, meer kunnen wij er nog niet over vertellen dan dat er een satelliet is gecrashed. Wat voor satelliet het is of van welke land en waar het voor diende, ook dat weten wij niet. Uh, wij zien nog geen rookwolken, um, omdat het eigenlijk in een uh, dicht uh, begroeide binnenstad was. We gaan even kijken of er op dit moment beelden zijn opgedoken. er zijn nog helaas nog geen beelden. Um, ja, we blijven. Ja, er zijn dus nog geen beelden. Wij blijven op de hoogte. Um, alle toegangswegen om, rond en naar Deventer en dorpen eromheen zijn afgezet. We zijn nu op dit moment anderhalve kilometer voor de toegangsbrug. Zelfs daar komen we niet overheen omdat het op dit moment zo gevaarlijk kan zijn. We weten niet wat voor virus erin zit of wat er iets is gebeurd waardoor de Mensen geïnfecteerd kunnen worden door een virus ofzo. Dat monsters uitkomen of aliens. het maakt niet uit. En we gaan op... Oh, ik krijg nu van mijn oortje te horen. Er zijn beelden opgedoken. Er zijn opgestuurd naar de redactie. We gaan nu kijken naar de beelden van een desbetreffende um, satelliet dat neergestort is. Uh, ja, jullie hebben de dus speelden gezien, ik niet. Uh, ik heb wel het geluid mee gehoord. Het uh, gaat dus om een beste klap en een grote uh, brokstukken. Uh, hij is dus neergekomen uh, uh, op de borrel. Uh, dat is een winkelcentrum in Deventer. Hoeveel gronden er in zijn gevallen, weten we niet. Uh, echter is wel bekend dus dat onder uh, het winkelcentrum. Dus een, um, een uh, parkeergarage zit en of de vloer daar doorgezakt is en daar heel veel doden of ongevallen zijn gevallen. Dat durven wij dus ook niet te zeggen. Um, Oké, okay, ja. Um, meer info uh, mogen wij krijgen wij nog niet. Mogen wij ook niet verspreiden nog. We worden dus weer gewoon omgekocht. Dat is persvrijheid, logisch. Daar verdienen wij aan. Maar dat maakt niet uit. Ik heb het idee dat we een beetje story in het beeld hebben. Dat kan te maken met signalen van een satelliet. Maar het zou gaan dus om een Amerikaanse satelliet van NASA. NASA wil er niks over loslaten. En uh, ja, helaas voor ons houdt het hierop. Als we meer nieuws krijgen, dan komen we graag op terug. Bedankt voor het kijken. Tot ziens.